Nou ja, ik, denk, ik ben wel het is anders ben. Ik ben natuurlijk niet echt de doorgewinterde marketeer. Het is natuurlijk gewoon van wat je nu natuurlijk wel meer ziet van ondernemers. die uiteindelijk dan natuurlijk in een, een CMO-rol terechtkomen. Dat ja. het is toch gewoon, ja, dat heb ik ook. Het is, ik, ik haal mijn, ja, mijn inspiratie wel echt uit andere dingen. En het is uh, heel erg vanuit het gevoel en vanuit, vanuit de ondernemersdrang, zeg maar, iets ja. bouwen. Hallo, ik ben Louise Doorn, founder en CEO van Hello Maas. Dit is alweer de 35e Hello Masters podcast. Deze keer met Barbara Denbak, founder en nu chief marketing en innovatie bij de Urban Gym Group. Ben je benieuwd naar andere movers en shakers in marketing? Abonneer je dan op Hello Masters. Elke twee weken een nieuwe podcast via iTunes en Spotify. Hallo, vandaag weer een nieuwe Hello Masters en we gaan vandaag een heel sportief doen met Barbara uh, van uh, Urban Gym Group. Uh, nou, de naam zegt het al, de Urban Gym Group is een stedelijke fitnessketen. Uh, uh, waarschijnlijk ken je ze, of beter nog, train je bij uh, Trainmore Club Sportief of High Studio. Uh, Trainmore is de grootste met een speciaal concept. Elke keer als je komt sporten, krijg je een euro terug. Uh, dus het pays off to be sportive at Traymore. Uh, dan heb je ook nog Club Sportief. Dat is echt een uh, premium gym. Uh, en dan als laatste uh, in de stal is uh, High Studios. Dat is een uh, boutique-formule. Uh, waar je in 45 minuten lekker gedrilld wordt... met uh, high-intensity cardio en, uh, en krachttraining. Uh, nou ja, tijdens de lockdown gingen helaas uh, alle gyms dicht. Gelukkig vanaf 18 mei gaan ze weer open. Uh, maar in de tussentijd uh, ja, is Barbara en haar team geswitcht naar een multichannel concept... Audio workouts, videolessen en, uh, en buitenklasjes. Toch om de community ja, engaged te houden. Dus uh, hallo Barbara, leuk dat je er bent. Hi, ja, ik vind het heel leuk dat ik er ben. Ja, ik vind het ook heel, en ik vind het ook heel leuk dat jij ook weet, zelf, dat je zelf ook weet wat High Studio's is. Yes. Dat je dat zelf ook ervaren hebt en dat je weet hoe het werkt. Ja, ja, het heel leuk. Stop. ja. Ja, leuk. En op de ja. Lin uh, Lindengracht, waar ik vlakbij woon, daar, uh, ja, daar ga ik wel sporten. en... Uh, ja, de energie die je gewoon hebt uh, om, uh, om gewoon met zo'n groep eventjes snel te knallen. En, uh, en ook iemand die je eventjes bij de, in het geheel houdt, is toch wel heel, uh, heel fijn. Ja, nou, mooi. Heel uh, goed. Yes. Nou, leuk om hier te zijn. Ja, absoluut. Hey, heb je zelf nog een uh, beetje lekker gesport vanochtend? Ja, zeker. ja Ik heb even kort een uh, high-intensity workout gedaan van uh, 25 minuten. Ja. En um, ja, dat werkte eigenlijk wel heel lekker. Het is even uh, gewoon snel, uh, quick and dirty workout en ja... Uh, yeah. Goed, lekker start van de van je dag altijd wel. Ook heb ik er niet altijd zin in, maar da daarna voelt het altijd goed. Precies, heel herkenbaar. Ja. en jij bent echt uh, fitnessondernemer, uh, nou ja, Het is nu super populair met uh, allerlei studio's en vooral niche uh, sporten, hè, van spinning tot uh, de bootcamps. Uh, van alles is er nu uh, vooral in Amsterdam uh, uh, beschikbaar. Ja. Uh, maar voordat je hier in deze wereld startte, je uh, eerst in advertising en, uh, en marketing. Um, je bent met de Bootcamp Club begonnen, toen ja. de Sportkassen Buiten eigenlijk nog uh, ja, he echt heel nieuw waren. Uh, dat heb je opgebouwd tot op meer dan 200 locaties uh, in Nederland, toch? Ja, klopt. Ja. En uh, verkocht na vijf jaar uh, en daarna is High Studios gestart. Uh, en dat is uh, redelijk recent toch verkocht aan de Urban Gym groep waar je nu zelf uh, Chief Marketing and Innovation Officer bent. Ja, klopt inderdaad. Ja, 2018 zijn de labels uh, Train More, Clubs for Tea van High Studios uh, gemerged. Ja. En, uh, en zijn we als de Urban Gym groep uh, doorgegaan. En, uh, en ik heb inderdaad recent een nieuwe rol uh, in die groep, wat ik heel leuk vind. Hè? Dus het is voornamelijk... Uh, uh, innovatie. Eh, dus dat is echt een focus op, uh, op nieuwe concepten in de groep. Dat is eigenlijk 80% van mijn werk. En de, de andere 20% dat is uh, ja, verantwoordelijk voor de uh, brand voice van de bestaande labels. Ja, cool. En uh, ja, dat is te gek. Ik heb natuurlijk echt de allerleukste baan. Ja, <laughs> ik, uh, absoluut. Ja cool. zeker. Ah, en dan ook echt weer de intersectie van waar je gestart bent in je carrière. En nu uh, met uh, wat je graag doet. Dat ja, ja, een... ja, dat is grappig. Ja, Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo bedoeld. Want ik ah. startte toen echt omdat ik... Het was gewoon tof om, uh, ja, om een concept in, in, in de markt te zetten. Altijd heel erg sportminded geweest. Het ondernemen zit ook in mijn bloed. Ja. Een hele vrouwelijke lijn uh, bij ons in de familie onderneemt. Dus dat, uh, ja, dat, dat wilde ik ook graag. Ja. En uh, ja dat is toch wel grappig om te zien. Dat je dan toch ik uh, ja, x aantal jaar verder toch weer terug bent op de plek waar je ooit begonnen bent. Zeg maar. ja. Dus uh, yeah. ja, het is echt heel leuk. Ja, hey, vertel eens Ik begin altijd uh, met de vraag, uh, ja, wat, wat is de why in je carrière? Waarom, uh, waarom doe je wat je doet? Ja, waarom doe ik wat ik doe? Ik heb daar inderdaad over nagedacht van waarom doe ik wat ik doe? Het is een soort van urge die ik in me heb, dat ik het gewoon tof vind om dingen te creëren. Ik ben altijd bezig. Het is toch wel dat ondernemersdrang ook wel. Ja. En uh, ja, altijd bezig. En ik vind het gewoon heel erg leuk om, om, om van, vanuit niets iets te creëren. En vooral iets wat er nog niet bestaat. Ja. Dus dat is uh, ja toch ook een soort ja, hele rush eromheen te creëren. Dat vind ik gewoon echt het tofste wat, uh, wat er is. Dus, um, en vooral dat early stage. Um, die early stage fase vind ik echt het leukste om te doen. Ja. Ja, dat, ik, heb ook echt, ik zie ook mezelf een soort van. Uh, rode draad ook wel, dat ik echt een aandachtspanne van vijf jaar heb, <laughs> vijf jaar lang bootcampclub gedaan. Uh, early stage, is het is helemaal te gek, allemaal uh, helemaal van scratch alles bedacht. En als het dan eenmaal geschaald is en het wordt meer, uh, je verzandt meer in operationele taken dan, uh, dan, dan, raak, uh, ja, dan ben ik, haak ik een beetje af. Yeah. En Dat was met High Studio's ook. In het begin natuurlijk helemaal van uh, scratch het hele merken uh, uitgedacht. Ja, en als je dan op een gegeven moment een paar studio's hebt, dan, uh, dan verzand je ook weer in allerlei operationele dingen. En uh, ja, dat is, dat is niet helemaal mijn ding. Dus ik uh, ja, dan ga ik toch weer terug naar, naar, ja, naar die creatieve hoek en uh, ja. ja, even nieuwe dingen creëren. Ja, tof. Dus echt de winkel ja. creëren en niet op de winkel passen. Ja, ja. ja. ja precies. En als we het even over workouts hebben, hè, het is een, die wereld is natuurlijk enorm geëxploerd uh, ja, als het ware. Hè. Um, vertel eens over jouw favoriete workout, want je hebt natuurlijk nogal wat opties uh, als je betrokken bent met zoveel verschillende Ja, zeker. En ja, dat klinkt natuurlijk een beetje wij van wc eens, maar ik vind wel echt high studio's, is wel echt ja, nog steeds by far mijn, mijn, mijn lievelings. Nee. Dus ik kan het nog zeggen, ja, dat is echt by far nog steeds mijn, mijn, mijn favoriete workout. En het, het, het, het, ja, high intensity training, het is een combinatie ook echt tussen cardio en kracht, en dat vind je natuurlijk niet, eh, niet overal. Nee. Eh, dus het is echt een combinatie tussen, nou, wij, wij maken dan gebruik van een, een non-motorized treadmill, dus een skillmill, waar die echt met eigen kracht moet aanrennen. Ja, en als je daar dan 45 minuten op aan het sprinten, of 45 seconden, dat is wel heel lang, 45 ja. seconden op aan het sprinten bent en daarna ja, dat weer afwisselt met, met, met, met, met squat shoulder presses en, en je gaat weer terug naar die skillmill, weer meer loop ja, dan haal je echt het ultieme uit, uit een workout van drie kwartier. Ja, dus, dat 1200 uh, twa calorieën of zo wat je verbrandt. Ja, en dat is dan wel in totaal. Mensen zeggen, zegt, ja, 1200 ja, calorieën in drie kwartier, dat, uh, dat is onmogelijk. Hè? Dus, uh, maar het gaat dus echt om die afterburn. Dus dat is ja. zo lekker, omdat je die hele, ja, die, je geeft echt je metabolisme een soort van shock. Dus ja. je blijft echt doorverbranden na zo'n hittraining tot wel 24 uur. Nou, dat voel je ook wel echt aan je lijf. En als je dan echt je, je voeding daar ook goed op aanpast, dan heb je echt, echt heel snel resultaat. En uh, we hadden afgelopen week weer even een inspiratie workout uh, met uh, onze trainers. Yeah. En toen stond ik ook en sinds tijden natuurlijk ook weer in mijn eigen studio op, op de skill mail. En toen dacht ik echt, oh ja, dit is toch echt welk thuisklasje of buitenklasje je ook doet. Dat, je, je komt, echt niet, dat komt echt niets in de buurt. Dus nee. uh, dat is al een workout. Dus ja, het is gewoon heerlijk. Het is echt by far mijn favoriet. Ja, tof. Hey, we gaan even wat rapid fire questions, uh, uh, vooral over marketing. Uh, ja, ja. Voor uh, even wat jullie doen binnen je, je Urban Gym groep. Wat is uh, je favoriete content marketing kanaal? Ja, voor mij en voor echt iedereen eigenlijk in, in de groep en voor alle labels is dat toch eigenlijk wel word of mouth. Eigenlijk, ja. dat is onze, by far ons favoriete marketingkanaal. Ja. En dat is ook wel, nou ja goed, hè, als jij net het zelf ook al vertelt, van hoe enthousiast je wordt van zo'n les. En, en, en je vertelt dat aan anderen. Ja, dat is de meest krachtige marketing die je natuurlijk kan hebben. Je moet het echt ervaren. Ja, uh, ja wil, uh, wil je dat aan iemand door kunnen vertellen? Het is heel moeilijk om dat ja, via een, een, een, een advertentie zeg maar te vertellen. Tuurlijk, video helpt wel goed, maar ja, at the end is het gewoon de ervaring zelf ja. van de klant, wat, uh, wat ervoor zorgt uh, dat het als een lopend vuurtje gaat. Ja, en dan drijf je dan bepaalde tactieken, zoals bijvoorbeeld referral marketing of andere zaken, of vanuit community, dat je toch uh, dat spinwiel uh, aan de gang wil krijgen? Ja, dat, dat hebben we wel gedaan. Hè. Dat is er wel met eh, bring a friend acties en dat soort dingen. Maar at the end is het gewoon iets wat toch organisch gaat. Mm. We zitten natuurlijk heel mm. erg op die, op die customer experience. Het is voor ons het allerbelangrijkste. Eigenlijk in alle facetten binnen high studio's uh, denken we daaraan. En de kleinste details. Ja. Om echt zeg maar die, die customer journey van A tot Z uh, helemaal uh, top te, te hebben. Ja, en als je dat ervaart en je vindt dat fantastisch, dan, dan gaat dat vanzelf. Ja, absoluut. En als je ja. in, dit, uh, zeg maar in de video-fitnesswereld kijkt, hè, ook even buiten onze grenzen, uh, heb je bepaalde favoriete merken? Uh, misschien concurrenten waarvan je denkt: hé, hey, die vind ik inspirerend, of uh, ja, gewoon andere atletic wear of andere gerelateerde merken aan jullie uh, business? Ja, het is grappig, want ik kijk zelf eigenlijk nooit naar fitnessmerken uh, om, om inspiratie op te doen. Uh, dat heb ik in het begin natuurlijk wel gedaan. Hè, toen ik. Uh, Net toen ik de club had verkocht en me weer helemaal vast ging bijten in het, uh, in, in, in, in, ja, in het volgende concept, uh, ben ik natuurlijk veel, ja, veel in Amerika geweest en veel in New York geweest. Daar heb ik meegedaan aan Barry's Bootcamp, Soul Cycle. Uh, dat, soort, dat soort ketens, dat was ja. toen helemaal nog niet in Nederland ook. Dus nou, ja, dat, dat, dat heeft me wel enorm geïnspireerd. Ja. Maar nu kijk ik uh, eigenlijk niet meer naar, uh, naar, naar fitness um, fitnessmerken, weet je, omdat we ook toch wel de frontrunners willen, willen zijn. En ik vind juist dat je inspiratie op, dat je juist beter nog inspiratie kan opdoen, uh, ja, in, in andere branches. Bijvoorbeeld als je kijkt naar Nederlandse merken, bijvoorbeeld van Ace Tate, vind ik bijvoorbeeld fantastisch. Of Van Moof, heel mooi, heel mooi merk. Maar uh, ja, bijvoorbeeld ook modemerken, zoals een Isabel Moral of een Vints of zo, hè? dat soort, dat soort merken. Dat vind ik dan ook wel, uh, wel heel tof. Ja, dus, uh, ja. Yeah. Ja, absoluut. En wat je ziet, nou, zowel van MOVE als uh, EZT uh, hebben ook in de Hello Master podcasten uh, over marketing en innovatie verteld. Ja. En wat je gewoon ziet, is dat je eigenlijk toch vanuit je core identiteit, waar sta je voor, hoe is je productstrategie en dat allemaal op elkaar orchestreren, dan creëer je echt iets unieks. En het Klopt. inderdaad uh, ja, buiten de grenzen kijken kan inspirerend zijn, maar je hebt dan ook wel het risico dat je een soort van uh, MeToo gaat worden of een uh, copycat. Ja, nou ja, dat is absoluut wat ik niet wil. Echt zeker geen copycat. Ja. Ja, dat is ook, uh, ja, we hebben ook echt high studios, gewoon echt helemaal van scratch ontwikkeld. En gewoon echt een eigen concept van gemaakt. Dus niet iets, iets, iets gekopieerd van wat, er, wat al bestond. Ja. En dat, uh, ja, dat is in het begin natuurlijk wat moeilijker. <laughs> Je moet natuurlijk echt die sweet spot vinden en, en echt alles uitdenken. Je moet op opnieuw het wiel uitvinden. Ja. Maar ja, ik vind dat wel leuker dan klakkeloos iets kopiëren. Ja, ja, absoluut. Ja. Nou, dat is misschien wel een mooi bruggetje naar uh, een beetje meer strategische vraag van ja, hoe ontwikkel je je product dan? Doe je dat samen met je, uh, met je audiences? Uh, praat ons een beetje door het hele proces van, uh, van hoe je van idee tot en met validatie tot activatie komt. Ja, ja het is echt grappig want alle dingen die ik zo so far heb gedaan zijn wel allemaal ontstaan vanuit een eigen behoefte. Ja. Zo ben ik Bootcamp Club ook begonnen ooit. Want ik werkte toen uh, ja, op, op kantoor. En ik zat de hele dag binnen en ik was dat zat. En ik wilde dan juist naar buiten, want ik was al de hele dag binnen. Ja. Dus uh, ook toen ik in LA was, kwam ik daar Bootcamp tegen. En dacht ik, ja, bizar. Dat, dat, dat hebben wij ook nodig. Dit is precies wat aansluit op mijn eigen behoeften ook. Want ik wil buiten trainen met zonlicht en extra zuurstof en vitamine D aanmaken en dat. Ja. Ja, en uiteindelijk ja, dan, ja, dan begin ik echt met. Um, Oh, een, rondje, een vragenrondje in mijn, in mijn eigen omgeving. Van wat vind jij daar dan van? En dan is het gewoon langzaam iets ja, uit te tekenen en uit te denken. En, en ja, wat er, welke ingrediënten daar dan allemaal in moeten. En uiteindelijk ontstaat zo'n product. En dat is ook uiteindelijk weer met High Studios is dat zo... He, ik had toen echt ook echt behoefte aan een, aan een flexibel product. Ik wilde niet vastzitten aan een long-term membership. Ik wilde gewoon meerdere dingen combineren. Buiten trainen, wielrennen, af en toe een keer een hitlesje binnen doen. Maar dan wel ook met een echt een, een fantastische experience. Als je binnenstapt dat je denkt, yes, dit was vet, ik wil morgen weer dat. Ja. En dat was er toen ook nog niet. Weet je? Dus dat is ook weer ontstaan vanuit een eigen behoefte. Ja. Um, ja, dus dat, dat, dat is het meer. Tuurlijk ik kijk eh, je goed luisteren naar je doelgroep. Kijk natuurlijk goed naar wat er in de markt gebeurt. De, de fitnessmarkt gaat snel. Helemaal ja. in de afgelopen vijf jaar. Er is dus een hoop gebeurd. Ja. Zeker in Amsterdam. Maar je hebt ja. natuurlijk Amsterdam en de rest van Nederland. Hè, wat ze zeggen. Dus uh, zeker in Amsterdam gaat dat, uh, gaat dat hard. Ja. Dus het... Um, ja, maar het is wel altijd wel echt kijken van... Ja, wat, waar heb ik zelf behoefte aan? Wat, uh, en, en gecombineerd met wat er in de markt speelt. En, um, ja, en dat dan gaan testen. Met, uh, met wat kleinere groepen en dan gewoon steeds verder uitdiepen. Ja, ja. dus echt heel agile, uh, zeg maar, in de core. ja. ja. Dat moet je zeker de afgelopen tijd zijn, want het is zo. De bedoel, zat uh, ja, thuis. Ja. Um, vertel eens even, wat hebben jullie het afgelopen jaar gedaan, zeg maar, om toch. Uh, ja, het is een flinke hit die je dan krijgt als bedrijf. Zo, ja. Um, ja. heel benieuwd. Ja, dat is natuurlijk een hele, hele heftige tijd uh, geweest. We kunnen gelukkig volgende week onze deuren weer openen. En dan zijn we gewoon echt, nou ja, een jaar dicht geweest. He, dat is ook wel even tussendoor nog open geweest. Maar voor high Studio's was dat echt met twee derde of een derde eigenlijk van de capaciteit. He, dus dan een stuk kleinere groepen. Uh, ja, wij hebben ongelooflijk veel gedaan. Uh, mijn moeder vroeg een tijdje geleden van... Goh, uh, je zal het nu wel heel rustig hebben omdat de gyms uh, dicht zijn. <laughs> dat dacht ik echt, nou, echt gewoon drukker dan, uh, dan ooit. Ja, we hebben heel, heel erg veel dingen uh, geprobeerd en getest. En, en we zijn uh, in de eerste lockdown begonnen met, uh, met YouTube workout video's. Nou, op een gegeven moment deed de hele fitness scene dat natuurlijk. Toen dacht ik ja. van ja... Ik vind dat heel tof om te doen, maar ja, weet je, je moet dan ook wel echt, echt de perfecte kwaliteit kunnen leveren, vind ik. Als ik iets ja. doe, dan moet dat echt perfect zijn en kwalitatief gewoon goed zijn. Ja, en onze studio's zijn er helemaal niet op gebouwd, want dat zijn prachtige studio's, maar ja, niet om echt een, een, een, een workout video uh, in op te nemen. Mm -hmm. Dus als het gaat om akoestiek en licht en, en, en dat soort dingen. Mm -hmm. um, dus daar hebben we wel een aantal video's van opgenomen, maar dat hebben we niet echt doorgezet. Dus hè, dat is prima, gewoon een paar uh, workouts op YouTube en uh, dat was het. Dat we overigens wel heel goed bekeken is, dat wel. Dus het, is, uh, het werkte wel, maar ja, dat hebben we niet doorgezet. Um, en we hebben outdoorlessen uh, op het rooster gezet. Dat is echt grappig, want dat was van, oh ja, dat is natuurlijk wat ik ken, want dat heb ik ja, heel lang gedaan. Ja. He, dus dat was eigenlijk vrij snel, hebben we dat ook toch best wel, uh, ja, ook wel echt in een rap tempo op kunnen schalen. Mm -hmm. Dus we hebben nu iets van 280 lessen per week uh, in Amsterdam, in alle parken. En we zijn net in, uh, in Utrecht uh, live gegaan in Rotterdam. En... Um, ja, met helemaal de hele academy eraan vast en audities en eigenlijk alles wat ik toen ook heb gedaan met de Club. Dus dat voelde wel al heel vertrouwd, was ook een beetje gek. Zo van, oh ja, zijn we weer? Ja. Maar uh, ja, dus, um, dus dat. En um, ja, en uiteindelijk zijn we ook gestart met audio-workouts. Hmm. En dat is dan wel ook weer, weer helemaal weer iets nieuws. Dus ja, puur een beetje, ja, ja uiteindelijk... Uh, uh, toevallig ontstaan dat we dachten van ja, we willen niet met die video's wat doen, nee. want we kunnen niet de optimale kwaliteit leveren. Dus wat kunnen we dan wel? En toen was het ja, wat komt het meest in de buurt ja. bij een indoor high studio les? Nou ja, dat is dan toch iets buiten met rennen en sprints en, en bodyweight exercises en muziek. Dus, um, dus dat hebben we ook gedaan. Ja, en verder is het natuurlijk uh, op, op allerlei mogelijke manieren proberen je klant uh, engaged te houden en um, ja, niet stilzitten in ieder geval. Ja, absoluut. Ja. ja. En uh, hebben jullie ook nog wat gedaan met, uh, met apps? Ik gebruik zelf uh, bijvoorbeeld Center als app om uh, te trainen. En uh, ja, dat, dat, is, dat, is, dat is het core van hun product. Hè. Ze, zijn ze hebben natuurlijk geen studio's, het is allemaal virtueel. Ja. Dus daar is ook flink in geïnvesteerd. Ja. Maar uh, had je, heb je ook eens overwogen om te denken van, nou, ik ga partner met zulke clubs. Zodat ik in ieder geval wel mijn experience, zeg maar, uh, in zo'n app uh, kan laten neerzetten. En dat kan bijvoorbeeld heel erg, uh, ja, voor Nederlands of zo. Ja, nou dat hebben we. Hè. In, in de eerste instantie is het wel dat we toch wel graag iets zelf willen ontwikkelen. Ja. Eh, dus dat we echt helemaal onze eigen look and feel en onze core values en alles daar zeg maar wel in, in, in, in, in kwijt kunnen. Dus we hebben niet gepartnerd uh, uh, met, een, uh, met een partij. Uh, dus ja, gewoon echt probeert, uh, probeert zelf dingen te ontwikkelen. Nou ja, goed, en als je iets van scratch ontwikkelt, nou, dat weet je. Een app heb je natuurlijk dus niet in twee maanden neergezet. Ja, is... uh, dus het is, uh, het is zeker wel iets wat we, wat we, wat we willen blijven aanbieden. Hoor. Online gaat zeker iets, iets blijvend zijn binnen, binnen de Urban Gym Groep. Ja. Dat moet ook wel, want de wereld is gewoon veranderd. En, uh, en dat zat er al wel aan te komen en COVID heeft dat natuurlijk wel uh, uh, versneld. Ja, absoluut. Ja. Hey, in de, in, in, wat je ook heel erg ziet in uh, ja, allerlei fitnessketens, uh, ja, natuurlijk uh, heel erg ja, in Amerika met, uh, met SoulCycle bijvoorbeeld uh, is het een soort van halve cult geworden. Hè? Met allemaal van die superstar trainers die weer uh, nou ja, tienduizenden of niet honderden duizenden followers ja. hebben. Ja. Um, uh, nou, je hebt het zelf ook allemaal ervaren toen je in New York en in de US was. Vind je dat zoiets past in het nuchtere Nederland? Ja, zeker wel. Uh, niet een, niet een klakkeloze kopie van wat daar gebeurt. Dat was hetzelfde met Bootcamp, dat echt instructeurs aan het zingen waren. Net als in het leger. Ja, dat hoef je echt niet in, in Nederland. Dat moet je niet doen. Uh, en um, ja, kijk, en, en, en inderdaad ook in de boutiques daar. Ja, het is natuurlijk heel Amerikaans. Maar ja, toch dingen. Er zijn toch wel bepaalde elementen die, die toch wel aanslaan hier. Hè? Bijvoorbeeld echt het, het, het, het, het stuk beleving en, en het stuk, ja... Het, klantenservice en de customer experience, dat gedeelte, dat, dat, dat slaat zeker wel, wel aan hier. He, het stuk motivatie in je lessen, ja. uh, toch meer de focus op. He, dus, ja, wij selecteren onze trainers daar nu ook wel echt op. Dat deden we al heel lang, maar we kijken niet echt ja, naar wat voor fitnesservaring heb je. Ja. Natuurlijk, skills is belangrijker, maar het gaat me meer om of iemand charisma heeft. Ja. En, um, een een uh, soort yes, of ceremony, zeg maar. Ja, ja. Ja. ja, het is vele malen belangrijker dan, ja, uh, dan wanneer iemand de hele, de hele waslijst aan opleidingen en alles, uh, alles heeft gehaald. Ik bedoel, ja. Ja, je wil, alles ja. draait om beleving in zo'n les Dat is nog veel belangrijker dan hoe je studio eruit ziet, in ja. feite. Het is, ja. Ja. nee Heel ja. herkenbaar. Hey, je hebt ook laatst een uh, strategische partnership gedaan, Jürgen Borg. Uh, ja. Waarom uh, doe je dat? Ja, dat is wel heel leuk, want het is eigenlijk ook al een hele, heel lang uh, een partner van mij. Want met Boeterenclub uh, werkte ik ook uh, al, uh, al met Björn Borg. Ja, ik vind het gewoon een heel tof merk, Zweeds merk. Uh, ja. Past heel goed bij ons. Um, ja, en het is, uh, dat is, we zijn daar weer mee begonnen met, uh, met High Studios toen we daar net mee starten. Ik denk, ja, High Studios bestaat vanaf 2016, dat we 2017 daarmee zijn gestart mm -hmm. met, die, met die samenwerking. En, um, ja, dat is gewoon te gek. Dat is gewoon, we, doen, we werken al een tijd met ze samen. En dat mm -hmm. uh, kan eigenlijk wel zeggen dat de merken nog meer naar elkaar toe zijn gegroeid in die, in die tijd. Mm -hmm. Dat we zoveel mm -hmm. dingen samen doen. En um, ja wat eigenlijk veel verder gaat dan, dan wat je normaal ziet met, uh, met seeding. Hè? Zo van, oh leuk, hier heb je als trainer heb je een, uh, een trainingspak. Yeah. En, uh, en uh, leuk als je een keer een foto kan maken voor op social. Yeah. Ja, dat, dat is er, maar ja dat, wij, wij proberen wel echt... Het uit te diepen en op zoek te gaan naar, ja, naar wat voor soort manieren wij elkaar allemaal nog verder kunnen vinden. En gezamenlijke ja. fotoshoots, activaties, dat soort dingen. Ja, ook productontwikkeling, bepaalde kledinglijn... Of... Nou, ja, nog niet. Dat is, dat is wel iets waar we, waar we over nadenken. Aan de andere kant is het wel... Ik ben altijd wel heel erg van... Ja, Schoenmaker blijft bij je lees, weet je wel. Dus dat is wel ook iets... Als je echt van scratch helemaal iets wil gaan ontwikkelen... Dan, dan, uh, dan gaat er natuurlijk ook wel een hoop, een hoop tijd in zitten. Ik vind het wel heel tof. Maar op de manier waarop het nu doen werkt, is het ook heel goed. Ja, super. Nou. Veel luisteraars, uh, nou, die zijn ook allemaal marketeers. Hè? Die zijn ook vaak bezig met uh, ja, branded affiliations of andere zaken. Heb je nog wat tips over hoe je daar echt... Uh, ja, een, een soort van strategische alliantie uithalen. Dus dat het inderdaad niet gewoon een plat product placement is, maar iets wat gewoon wat dieper gaat voor je merk. Hoe, hoe pak je dat aan? Ja, belangrijk is echt om terug echt in de basis te kijken, echt naar de core values ook van het merk. Waar, waar, waar staat het voor en, en, en, en op welke doelgroep richten ze zich dan? En, en waarom dan? Wat is de why van het merk? En, en is dat een fit met je eigen merk? Ja. In plaats van, oh ja, het is tof, laten we daar iets mee doen. Maar, maar waarom dan? He, dat is, dus, ja, ik vind dat altijd wel een hele, een hele mooie. Ik bedoel, er zijn veel merken die met ons willen werken. Ja. En met ons willen samenwerken. Maar we kijken toch altijd van ja, wat, wat, wat, wat, wat is voor jullie belangrijk? Is bijvoorbeeld sustainability, hoe kijken jullie daar tegenaan als merk? Is dat belangrijk voor jullie? Ja. Nou ja, en als een merk daar niet mee bezig is, dan is het voor ons ook geen fit. Ja, helder. Ja, heel herkenbaar. En als je zeg maar, kijkt naar zeg maar, je marketingaanpak. Je had het net al even over het feit dat... Nou, het begint natuurlijk altijd met die, met die waarde en je, en je why. Uh, maar als je gewoon even wat meer tactisch kijkt uh, van hoe je je merk hebt gebouwd, kun je ze een voorbeeld geven van uh, bijvoorbeeld een campagne. Of misschien juist een Always-on-strategie uh, die goed voor jullie gewerkt heeft. Ja, nou ja, het is ook waar, hè, wat, waar we het gesprek mee begonnen, dat echt dat word of mouth heel belangrijk is. Dus dat wij heel erg ingezet hebben altijd op die activaties. En dat blijven we ook doen. Ja. We hebben nou, eigenlijk beide merken heb ik echt met niet heel veel marketingbudget opgebouwd. Ik had geen geld om daar echt, uh, nou, zeker geen ATL, dat is natuurlijk hoeft ook niet met één studio in, in, in, in Amsterdam toen, maar ja, ik heb, het is gewoon een klein marketingbudget. Dus dan ga je toch kijken naar hoe je dat op een laagdrempelige manier eigenlijk kan, uh, kan bouwen, kan opbouwen. Ja. Dus bij ons is dat heel erg altijd met activaties gegaan. Dus gewoon echt op de club. Nou, dat begon al met live DJ-workouts en vodka-feestjes. Dat je denkt, vodka, feestjes op een club, maar dat vind ja. ik juist leuk. Want ik vind het leuk om een klein beetje disruptive te zijn in die fitness scene. Ja. Uh, want Etienne draait het niet alleen maar om broccoli en groene thee. Mm -hmm. Wij willen ook gin, tonics en een pizza eten in het weekend, toch? Dus dat, ja. en dat is wel, waardoor je het ook wel gewoon langer vol blijft houden. Dat is ook waar we wel voor staan, work hard, play hard. Ja. Ja, dus dat, uh, de, ja, feestjes... Um, uh, de, met Halloween gesminkt van de een naar de andere locatie. Rennen midden in de nacht. Uh, ja, grote namen zoals Joost van Bellen uh, die, die komen draaien. Uh, Fotoshoots, videoshoots waar we onze klanten ook bij betrekken. Yeah. Dus dat zijn wel enkele voorbeelden van hoe dat, hoe dat opgebouwd is. En, dat, en uiteindelijk gaat dat dus best wel... Uh, Gaat dat organisch? Want daar ja. zijn natuurlijk ook influencers bij betrokken geweest, ja, bij die activaties. Ja, en dat is voor ons een hele, een hele goede manier geweest om dat, uh, om dat op die manier zo, uh, zo neer te zetten. Ja. En ook toch weer, van, ja, zorg gewoon dat je kwaliteit uh, goed blijft. Nee, dat is ook van hoe ik mijn trainers train en hoe ik mijn, mijn team train. Van, ja, je kan uh, tonnen uitgeven aan, uh, aan, uh, aan marketingbudget, maar at the end gaat het om de les. Ja, uiteraard. En hoe schaalbaar is dit naar andere steden? Um, zeker schaalbaar. Haar studio specifiek bedoel je? Of de andere merken van de Urban Gym Groep? Nou, misschien ook. meer dit concept, zeg maar. Hè? Want het is heel erg. Ja, dit is fantastisch voor Amsterdam. Um, maar zou ik ja. bijvoorbeeld ook in Apeldoorn werken? Om even ja. Te... ja, zeker wel. We hebben dat nog niet gedaan. Dat is ook niet op, op, we, we focussen ons natuurlijk wel. We zitten nu echt in de grote steden ja. van, uh, van Nederland. Ja, kijk, in feite feit, als je het plat slaat, het is gewoon een workout waar, wat, wat, wat iedereen heel fijn zou vinden, ook in Apeldoorn. Want het is gewoon, hè, je, wil, als je, ja, je wil snel resultaat. Mensen hebben gewoon niet zo zin meer, denk ik, om heel lang in een gym te hangen. Je wil gewoon snel resultaat. En je wilt het idee hebben dat als je een training hebt gedaan, dat je ook echt alles hebt getraind. Kijk, personal training werkt ook in Apeldoorn. Ja, en, en, en, en deze training, dat is eigenlijk een soort van groepspersonal training workout... waarin je wel dezelfde resultaten uiteindelijk behaalt. Um, dus ja, ik geloof zeker dat dat, uh, dat is zeker schaalbaar. Ja, ja, top. Even hey, vertel eens een beetje over je marketingteam. Je gaf aan dat je heel weinig uh, nou ja, met, met een beperkt budget vooral heel erg vanuit uh, naar media opereert. Ja. Uh, wie, wie zit er in je team? Ja, nu is het, uh, het is nu natuurlijk echt een, een heel anders geworden. Hè. We hebben natuurlijk de Urban Gym Group sinds, uh, sinds het ontstaan en sinds de labels zijn gemerged, uh, ja, hadden we natuurlijk eigenlijk gewoon drie kleine marketingteams die we samengevoegd hebben. Nou, dat gaat natuurlijk enorm rommelig in het begin. Dat is gewoon hele herstructurering van, van de hele afdeling. Um, ja, dus dat, dat, daar zitten we op dit moment middenin. Om dat echt helemaal van scratch uh, uh, weer op te bouwen. En dat we niet zeg maar, één, één marketeer op één specifiek label hebben zitten. Maar dat we het gewoon meer gaan combineren. Ja. Er zijn veel generalisten. Hè? Want dat, ja, dat, dat gaat zo in een start-up. Dat doe je alles. Dan sta je op maandag uh, ben je bezig met de fotoshoot. En op dinsdag ben je de nieuwsbrief aan het schrijven. En woensdag ben je de online campagnes aan het doormeten. Zeg maar zo. zo ziet het eruit. Dus Dat zijn echt generalisten. Ja. Um, en nu gaan we wel die kant op, nu we natuurlijk groter worden, dat we ook wel echt uh, meer specialisten in, in, in huis willen, willen hebben. Ja, ja, werk je ook met agencies of freelancers? Um, nou, we werken wel met een paar agencies, maar uiteindelijk willen we wel echt alles in, in, in huis uh, hebben. Natuurlijk, ja. hè, er zijn ook echt grote, mooie creatieve bureaus. Je kan natuurlijk niet, niet alles in, in huis uh, hebben. Dus we zullen altijd wel. Uh, uh, op bepaalde vlakken met externe blijven werken. Maar uh, wat we in huis kunnen halen, dat, uh, dat halen we bij Volker in huis. Wat is het effect van een podcast op je merk? De Hellomaas adviseur Jeroen de Bakker van Audio Agency Airborne deed uitgebreid onderzoek. Wil je graag het rapport ontvangen? Stuur dan een bericht naar clo.hethellomaas.com ik kijk ook echt, ja, ik kijk niet echt per se naar skillset ook. Ik bedoel, het is meer van de hoe, het, heb, heb, je de, heb je de ambitie ook en, en deel je zeg maar onze visie. Ja, nou dat is een heel goed punt hoor. En daar heb ik wel wat in geleerd ook als ik eerlijk ben. Want ik ben, uh, ja, in New York ligt de lat gewoon super hoog met alles. Hè? Dus ook met iedereen die je in doet is dat zo'n e-type. Want ja, anders overleef je het ook bijna niet in die stad. Want het is zo duur ja. en je moet gewoon een goede job hebben. Um, en... Um, maar wat ik dan hier, ja, dacht ik eerst van, oh, ik ga wel mensen die het al, weet je wel, tien jaar werkervaring hebben en die, uh, maar dan merk je toch, het is misschien, heb ik daar uh, gewoon niet zoveel geluk in gehad, maar dat een hoop mensen dan toch heel erg in zo'n gezinssituatie zitten en dan ook niet meer de edge hebben of de, de, de, de, de kracht om echt door te willen knallen, terwijl, ja, wij hebben dus nu ook een team van allemaal mensen, ja, tussen de 22 en, uh, wat is het, 32, maar de meeste zijn rond de 25, ja. Ja, en dat is gewoon zoveel energie en zoveel purpose en zoveel. Ja, het is gek, dat ja. Is een echt leuk. verschil. Dus als je daar, zeg maar, gewoon de mensen kan vinden die inderdaad met jou op die missie willen, ja. Ja, dan heb je een soort van magic in handen. Ja, dat is gewoon, het uh, echt. Daar moet je ja. goed over nadenken. Want... Daar moet je zeker goed over nadenken, want dat kost je natuurlijk wel in het begin ook wel, wel veel tijd. Hè? Meer ja. tijd, want je ja. moet iemand trainen, zeg maar. En, en, um... Ja, kijk, ik ben heel erg uh, juist met, qua. Ik probeer ze juist te inspireren. Hè, ze juist zeg maar, aan te zetten. Om ja. elders ook een inspiratie te vinden. We hebben dan inspiratiesessies um, twee wekelijks. Oh, en dan wow. moeten ze ook gewoon echt drie inspiratiemomenten moeten ze presenteren. Of drie inspiratiedingen moeten ze presenteren. Wat niet juist uit de fitness komt. Oh, dat is iets stofs iets iets wat je hebt gezien. In een, um, uh, dat kan zijn een, een campagne, dat kan zijn een feestje, dat kan zijn een modeshow, dat kan zijn iets tofs wat je op tv hebt gezien. Ja, dat is juist tof, weet je, om ze daar heel erg in mee te nemen. En, dan, uh, en daar komen er echt de coolste dingen uit. Oh, dat is een leuk idee. Oh, dat ga ik ook toepassen. Dat, uh, ja, ja, dat, dat is, is echt leuk. leuk. En dan krijg je daarna nou een soort van hele natuurlijke brainstorm... Ja. En dan ga je dus uiteindelijk van, oké, okay, en hoe kunnen we dat dan uiteindelijk op onze business toepassen? En daar komen ja. echt de tofste dingen uit. Oh, dat is een goed idee. Ja, en dan hebben ze het juist natuurlijk ook helemaal het idee dat ze ook, je betrekt ze bij alles. Het team is bij alles betrokken en, en, ja. en dat in combinatie met die... Ja, met die urge en jong en, en, en, en drive en energie en iets stof neer willen zetten. En dat ook ja, echt het idee geven, of het idee geven nee, het, het is al, een stuk ownership bij ze neerleggen. Ja, dan, uh, ja, dan heb je echt een topteam Ja, ja. En het aantal contentkanalen en formats, dat verandert ook uh, super snel. Uh, nou, je gaf net ook al aan dat het uh, überhaupt het gewoon managen van je day-to-day -day marketing dat is al een hele klus, ook een hele diverse klus. Uh, hoe zorg je toch dat er ook ruimte is voor experimenteren? Ja, wat ik het leuke vind is dat ik, uh, ik werk met echt, echt veel jonge mensen. Heel veel jonge mensen. En die zitten daar middenin. Hè? En uh, ja, dat vind ik ook wel tof. Want een van die, een van de, van de, van die meisjes was bijvoorbeeld helemaal in, in, uh, in podcast. Dat is natuurlijk gewoon echt wat in de jongere doelgroep natuurlijk enorm leeft. Alles is gewoon met alles. Het zijn alleen maar podcasts. Nou, we zitten er nu in. <laughs> en, uh, ja, en toch is daar toch wel ook natuurlijk uiteindelijk high tracks uit ontstaan. Dus de audio workouts. Dat ze kijken ja, wat beweegt onze doelgroep nou? Wat vinden ze nou interessant? Ja. Laten we dat dan gaan doen? Dus, um, dus het is vooral wel ook echt heel veel dingen proberen. Um, ik ja, met, met, met team, zo ga ik ook wel echt ook, ook met mijn team om en eigenlijk met iedereen in de Urban Gym groep van probeer het gewoon. Testen tweaken, en tweaken. Hè? Uh, probeer die sweet spot in iets te vinden. Ja. Liever duizend dingen proberen uh, waarvan echt waar je echt honderd uh, hele, hele succesvolle acties uh, uithaalt dan ja, niks doen. Zeg maar. Ja, helder. Ja, ja. continu on the edge blijven. Altijd, ja. ja. ja hey, en als jij, uh, jullie samen met nieuwe uh, concepten uh, komen, kun je eens iets vertellen over het proces? Hoe, hoe doe je dat? Want het is natuurlijk best wel. Uh, ja, een pittige rol om zowel innovatie als marketing te leiden in een, een, uh, nou ja, een bedrijf dat ook uh, echt wel goede ambities heeft. Uh, aan de andere kant ook nog eens een keer in landschap wat continu verandert uh, Ja, en, en in COVID ook nog erbij. Ja. Ja. Ja, dus als je het kijkt op de schaal van complexiteit, dan uh, score je wel flink. Ja, ik ben ook echt toe aan vakantie. <laughs> ik ga volgende week lekker een beetje detoxen. Heel lekker. Oh, ik heb uit. er ja, gewoon echt behoefte aan. Ja. Ja. Ja, maar het, inderdaad, het is, het is complex. Ja. Ja, dus dat. Uh, maar hoe doe je dat dan? Is een vakantie dan voor jou het moment om even die afstand te nemen? Of, of, zeg, of waar ik ook even benieuwd naar ben, van, met je team zelf, zeg maar. Hè? Want uh, nou, ik heb hetzelfde ook bij, bij Hello Maas, je, je hebt een roadmap, je hebt ondertussen je day-to-day. -day, dan heb je natuurlijk al de dingen van buiten die komen die uh, niet gepland zijn. Um, wat is zeg maar jullie uh, ja, structuur in dat management? Heb je bepaalde tools? Heb je stand-ups in, uh, in de ochtend? Uh, doe je vak-up-meetings. Ik ben even benieuwd zeg maar, naar uh, hoe je je marketing-operatie hebt ingericht. om toch ja. die, uh, die edge te kunnen houden. Ja, maar nou, dat is natuurlijk in het begin van COVID natuurlijk wel echt. Uh, ja, we hebben 180 graden natuurlijk uh, gedraaid. Hè? We, waren, we zijn juist altijd heel erg geweest van samenkomen, brainstorms met elkaar. Uh, en dan het liefst ergens op een studio. Ja. Dat, je die, dat je in die environment zit en dat je dat voelt, die energie daar voelt. Ja. Mm -hmm. uh, het liefst ook voor of na een les, dat klanten uit de les komen en dat je daar dan, dan ook aan klanten meteen dingen kan vragen. Dat is gewoon wel hoe we altijd werkt. Ja, en ineens was alles natuurlijk met, um, met Zoom calls en met team calls. Dus dat, dat, ja, dat is wel een ding geweest in het begin. Heel erg zoeken, maar goed voor welk bedrijf niet. Ja. Um, en uiteindelijk hebben we toch wel toch weer die snel voor gekozen om uiteindelijk uh, buiten de, de meetings dan te doen. Gecombineerd met, ou, met, met outdoor workouts. Okay. <laughs> en dan, uh, ja, heel, heel uh, primitief, maar dan echt uh, in, in het gras. <laughs> oh, ja? Met, ja, van buiten met, met een groep. Ja, dus gewoon continu, wel, wel elke dag natuurlijk contact. We hebben heel veel contact. We hebben denk ik honderd WhatsApp groepen. He, van creatie tot, uh, tot, tot, tot de audio-whatsappgroep, tot, uh, nou, he, het zijn er nogal wat. Maar uh, ja, waarin we continu, iedereen, ja, het zijn allemaal jonge mensen die gewoon ook echt heel graag willen. En, en, en, en ja, allemaal wel heel erg geïnspireerd zijn nog steeds. En geïnspireerd raken van wat er allemaal, uh, ja, wat er allemaal gebeurt in, in, in de wereld. Ja. ja, dus zo doen we dat nu. Dus het is gewoon eigenlijk, um, het gaat heel veel op gevoel. ja. Ja, tof. Ja, en ik denk ook dat, dat past ook gewoon heel goed bij jullie product. Want uh, dat is natuurlijk ook iets, iets wat moet ook een positief gevoel geven. Dus, ja, het is natuurlijk heel erg op emotie. Hè? Het is natuurlijk een helemaal nu. Het is natuurlijk echt zo. Mensen hebben, er zijn veel mensen die gewoon in, ja, een jaar bijna niks aan sport hebben gedaan. En het geprobeerd hebben thuis, maar wat niet is gelukt. Ja. Maar dan op een gegeven moment ja, dan begin je dan met een, met een, een YouTube-workout-video. Ja. Maar ja, op een gegeven moment ben je er ook wel klaar mee thuis op je laminaat uh, voor, voor de tv. Het is toch lastig om die motivatie uiteindelijk ja, hè, op, te, op te breken ja, en iets zo. te doen. Ja, weet je, er zijn zoveel mensen die, dus, ja, dat, dat heeft zo'n gigantisch effect. Ja. Dat zit natuurlijk ook op je, op je psyche en, en mensen die gewoon met, met, met, met halve burn-outs thuis zitten. Ja, absoluut. Dus ja, ons... die mentale weerbaarheid, dat, dat krijg je natuurlijk ook door het sporten. En uh, ja, als je dat dan ook niet meer hebt of in ieder geval niet de connectie ook met anderen, ja. dan... Uh... Ja, dus het gaat waarschijnlijk vanaf 18 mei. Uh, super los. voor jullie worden. Ja, los, ja. knaldrang, ja. Hè? hoe ze het noemen ook, ja. <laughs> knaldrang. Ja, helemaal. Ja. Ja. En uh, hebben jullie daar nog een soort van campagne of hoe doe je zeg maar weer uh, dat de deuren open gaan? Nog ja. feestjes? Uh, ja, ja, jullie... ja, zeker. Kijk, voor huisstudio's is dat iets anders, omdat de groepslessen natuurlijk officieel uh, nog niet, uh, nog niet toegestaan zijn. Ik weet niet voor hoe lang dat natuurlijk nog gaat duren. Ja. Dat is tegelijkertijd voor ons natuurlijk heel erg lastig om onze campagnes. Natuurlijk weer ook op in te richten, omdat het allemaal nog steeds, je, je weet het niet, mm -hmm. ja, dat is elke, na elke lockdown is dat ook weer anders geweest. In het begin waren groepslessen wel toegestaan, in de tweede weer niet. En toen was het alleen maar personal training, toen mocht personal training ook weer niet. Dus ja, dat is heel lastig om daar je campagnes op, op, op af te stemmen. Yeah. Um, maar wij gaan, ja natuurlijk als we weer helemaal opgaan, dan is het natuurlijk vooral heel erg op die emotie zitten van het kan weer. Ja, yeah, tof. Ja, ja. Zo, ik zie het uh, graag tegemoet. Ja, leuk. Ja. Ja, super veel de uh, revue gepasseerd. Uh, laatste vraag. Uh, wij noemen het altijd in de categorie Hello Curiosity. Hè, want uiteindelijk uh, is de nieuwsgierigheid uh, ja, wel de hallmark van een, uh, van een succesvolle marketeer. Welk ja. um, boek, video, cursus, uh, podcast uh, en raad jij aan aan de ambitieuze marketeer? Wat inspireert jou? Ja, dat is wel echt ook heel, heel erg leuk. Het is een beetje zeg maar, in hetzelfde uh, ja, ook weer dat ik, dat ik niet naar fitnessmerken kijk, maar elders mijn inspiratie uh, opdoe, ja. is dat in dit geval ook. En dat is, ja, waar ik, wanneer ik op mijn meest creatieve momenten eigenlijk, dat is als ik echt heel erg lekker in mijn vel zit, ja. vroeg opstaan, um, train, scherp ben, uh, geen alcohol drink. En uiteindelijk wordt dat allemaal, uh, komt dat allemaal samen in één boek en dat heet One Day. Dat is een boek van Tabe Eido en dat is echt een, uh, een boek dat gaat over vroeg opstaan. Wat het met je doet als je om half vijf iedere ochtend je wekker zet. En wat het met je doet als je ademhalingsoefeningen doet. Even de alcohol laat staan, workouts uh, gaat doen. Ja. En dat is bizar. Wat voor creativiteit er dan vrijkomt in je hoofd. Weet je? En dat is, wel, dat is uiteindelijk waar ik het meeste uit haal. Oké, okay, one Toch day. Tij, ja, one day. Is echt, ja. echt een heel tof boek. En... Um, ja, en verder is het gewoon trainen. Dat klinkt ook weer natuurlijk uh, <laughs> uh, uh, ja, gek, omdat het natuurlijk mijn, mijn eigen business is. Maar dat is gewoon wel echt zo. Als je ergens niet uitkomt of je loopt vast in iets ja. en je gaat trainen, dan vind je de antwoorden vanzelf altijd. Ja, ja, dan komt de creativiteit ja. vanzelf vrij. Ja, absoluut. Nou, super. Ja. Zeg. Heel veel van je geleerd in uh, hoge energie, wat ik niet anders had verwacht. Mooi. Ja. <laughs> leuk. Een hit, hitpodcast over marketing. In de... En innovatie. Ja. En hoe je ook als ondernemer zeg maar, daar uh, ja, sturing en leiding en inspiratie aan geeft. Leuk. Uh, super bedankt Barbara. Ik, ja, jij bedankt. Uh, veel plezier met de opening. Uh, ik kan, er, uh, kan niet wachten om zelf ook weer uh, aan de slag te gaan. En uh, weer een mooie lesje te volgen bij jullie. Heerlijk. Ja, ik kijk er ook enorm naar uit. Dus uh, right. ja, bedankt wel. Wil je graag meer marketingkanalen inzetten? Maar heb je niet de kennis in huis? Hello Maas heeft een nieuwe oplossing, het Flexteam. Haal meer uit je marketingbudget. Start met een gratis workshop. Je ontvangt een marketingteam benchmark en je leert hoe je makkelijker, sneller en goedkoper je marketingteam organiseert. Ga naar hellomaas.com slash flexteam en boek nu gratis je workshop.